Welkom tussen Waver en Namen. In het schilderachtige dorpje Toonbe Lebikin. sinds jaar en dag bekend voor zijn diverse landbouwactiviteiten en vandaag onderhevig aan aprilse grillen. De broers Hans en Ben waken hier met de rest van hun familie over de befaamde Pomini Fresh aardappelen. De weg tussen het aardappelveld en de winkeloverbruggen is al generaties lang hun stijl. We zitten hier op de noordflank van de Maas, een zeer vruchtbare landbouwregio. Wij zijn een familiebedrijf met onze hoofdzetel in Ransd. Maar in ons bedrijf in Torombe wilden we in de hart van de teeltregio actief zijn. Wij staan 365 dagen, 7 op 7, paraat voor onze klanten, voor onze telers. De aardappel behoort tot onze basisvoeding. En de aardappelen van de Leize komen voor het grootste deel van bij Fresh. Van krieltje tot salot tot bientjes en zelfs kroketten. Heb je dus een vraag over deze lekkere en energierijke groenten, dan moet je bij Hans en Ben zijn. Het gaat niet alleen over uiterlijk, maat, kleur. maar ook over de interne kwaliteit. Eigenlijk start heel het verhaal bij een teelplan. Aardappelen komen aan op de site, worden gewassen. Na het wassen volgt het selectieproces. Gelukkig hebben we een oplossing voor minder mooie aardappelen. Deze kunnen we verwerken. Elke oogst is verwerkt, tegen dat de volgende oogst komt. Dankzij de samenwerking tussen De Leize en Pomini Fresh, ben je als consument zeker van de afkomst en de kwaliteit van je aardappel. Daarnaast worden hier nog meer stappen ondernomen... om een gezonde toekomst van deze Belgische trots te verzekeren. We werken dus echt met lokale telers, voornamelijk in de as...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 Ik denk dat ik met een aardappel in mijn maag geboren ben. Ik eet het liefst gebakken patatjes met witloof en een van Blanc Bleu Belge. Op een top Belgisch en een glaske rode wijn erbij. Santé Hans en Ben. Vastkokend, bloemig, groot of klein, Pomini garandeert een ware topkwaliteit. Vind deze heerlijke patatjes in je Delijzenwinkel of lees er meer over op delijzen.be.